Ik zou zelfs op zondagochtend voor de wc gezeten. <laughs> Aan deze aflevering zit een luchtje, maar straks niet meer. Want ik ben vandaag interieurverzorgster met Debbie. En met Ayla, jullie zijn de interieurverzorgsters, wat houdt dat precies in? Uh, dat houdt in dat wij hier schoonmaken en uh, wij zorgen dat de wc's uh, schoon zijn, de bureaus. En wat ga ik vandaag precies doen? Uh, we gaan je precies uitleggen hoe het schoonmaken werkt en aan het einde van de dag ga je iMoppen. IMoppen. I'm Oké, okay, iMoppen is. Gaan? Yeah. Hey, en dit is jullie kar. Dit ja. is onze schoonmaakkar. En we het beginnen schoonmaak? altijd met handschoenen aan te trekken en dan pakken we een doekje. Het moet ook op een speciale manier uitgeknepen worden. Dus niet echt? zo, maar het moet echt zo. Echt waar? Zo. Je mag niet alles optillen, dus dan mag je er gewoon zeg maar, zo langs. En dan kreeg ik vroeger wel de mama op mijn kop, hoor. Waarom dat is? Dat is omdat dit misschien voor diegene ligt zoals hij dat wil. En als wij dat dan gaan optillen en ik laat het per ongeluk vallen op de grond, ja, ik heb geen idee meer hoe ik dat moet terugleggen. Nee. Wat vinden jullie nou zo leuk aan interieurverzorgen zijn? Nou wat ik heel erg leuk vind is als je al aan het schoonmaken bent en er komen mensen binnen die zeggen oh wat ruik het weer lekker. Dus jullie hebben echt een positieve invloed op de werknemers hier? Ja zeker. Dat is toch echt heel bijzonder eigenlijk. Ja, ja. Dus dat is een zeker een compliment uh, naar de dames die hier lopen. De wc. Ik heb zelfs op zondagochtend voor de wc gezeten. En <laughs> nou, als je dan in je eentje door zo'n gebouw loopt is dat dan niet eenzaam? Nou dit pand dan niet, want dit is natuurlijk een pand overdag, dus we hebben heel veel mensen om me heen. Wij hebben ook nog een avondpand en daar lopen we dan wel samen. want Dan het... lopen we helemaal alleen. Misschien sluit. Nou, zondeka, dit is de eiwop en dan uh, ga je zeg maar borstelen met water en hij zuigt gelijk het water op. Deze zet je zo netjes op de grond en dan zet je hem aan. Daar. We zitten heerlijk. Gaat goed, hè? Ja, zeker. Mop, mop, gas erop. Je moet als interieurverzorgster natuurlijk vroeg op kunnen staan. Wij waren ook vroeg hier. Flexibel zijn, dus met werktijden. En goed, ja, klopt. En goed overzicht hebben. Ja, en uh, zelfstandig. En netjes zijn. Ja. En netjes, tuurlijk. Ja. Nou, de dag zit erop. Het gebouw is schoon. Ik heb er schoon genoeg van. Het is niet helemaal waar. Maar ik ga wel naar huis. Doei. Oh, dankjewel.